Met de komst van het wegener arrest in 2018 zijn de regels rondom vertragingen, annuleringen, instapweigeringen en gemiste aansluitingen verruimd. Maak jij wel eens gebruik van een overstap buiten Europa? Dan is dit handige informatie voor jou. Op 31 mei 2018 oordeelde het Hof van Justitie dat wanneer passagiers een overstap buiten Europa hebben... En deze vlucht loopt niet zoals gepland, waardoor passagiers met de nodige aankomstvertragingen aankomen op de eindbestemming. Deze vluchten ook onder verordening 261-2004 vallen. Kom je dus met een vertraging van meer dan drie uur aan, zou je alsnog recht hebben op een vergoeding. Mits deze vertraging natuurlijk niet is veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid zoals slecht weer. Om het uit te leggen schets ik twee voorbeelden. Voorbeeld 1. Je vliegt van Amsterdam naar Bali via Dubai met Emirates. Eenmaal in Dubai heeft de vliegtuig naar Bali te maken met een technisch probleem. Je komt vier uur later aan in Bali dan gepland. En je hebt nu recht op een vergoeding van 600 euro per persoon. Voorbeeld 2. Je vliegt vanuit Vancouver via Toronto naar Amsterdam met Air Canada. Je vlucht van Vancouver naar Toronto wordt geannuleerd vanwege slecht weer. Je bent een dag later pas weer in Nederland. Je hebt nu geen recht op een vergoeding, om twee redenen. De geannuleerde vlucht vond buiten de EU plaats en werd uitgevoerd door een niet-Europese vliegtuigmaatschappij. En valt daarmee dus niet onder de verordening. Daarnaast was de reden van de annulering slecht weer, wat een buitengewone omstandigheid is. Heb jij een vluchtprobleem, zoals een vertraging of een geannuleerde vlucht, buiten de EU... Maar begon je reis in de EU? Check dan altijd je recht op vergoeding bij EU-claim. Onze slimme calculator weet vrijwel meteen of dat je recht hebt op een vergoeding of niet. Nou, heb je nog vragen over jouw rechten bij een vertraging of annulering, omboeking of een gemiste aansluiting? Check dan onze website of neem contact met ons op.